Ik sta hier lekker in het zonnetje in de tuin van de warmoesierskader nummer 25 in Gouden. Deze tuin is ook te bereiken door middel van een achterom, door de berging heen. Ik neem jullie graag eventjes mee door de woning. Als we de woning betreden vanuit de tuin, dan komen we in eerste instantie in de keuken. Een hele nette keuken. Ja, vervolgens uh, is de keuken richting de woonkamer is helemaal open. Dus het is een ruimtelijk gevoel. En het grote voordeel van deze woning, kan ik u gelijk weer even laten zien, dat zijn de grote ramen aan de voorzijde die helemaal open kunnen. Dat zorgt... Voor een uh, ja voor een lekker frisse. Nee.